Ik heb een arbeidsovereenkomst nodig die geen arbeidsovereenkomst is. Ik noem hem vanaf nu samenwerkingsovereenkomst. En ik wil alles eruit slopen wat jij erin wil hebben. Je gaat uit van goed vertrouwen en je legt niet alles helemaal tot in detail vast. Dus uitgaan van, van vrijheid en verantwoordelijkheid en, en niet zozeer vastleggen wat iedereen moet. Je mensen zijn de allerbelangrijkste succesfactor voor jouw onderneming. En dus moet je die mensen centraal stellen en een ijzersterke cultuur eromheen bouwen. Dat klinkt heel mooi, kun je zeggen, maar in deze video een bedrijf die dit principe absoluut tot kunst heeft verheven. Een uniek verhaal over HR anno 2022. Welkom bij CVD-TV. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En op welke manier kun je hier met HR invulling aangeven? Daar ga je achter komen in deze uh, video uh, uit een serie die ik maak over de toekomst van HR. En die maak ik samen met loket.nl. Leuk dat je kijkt en als je naar de podcast luistert uh, ook van harte welkom en fijn dat je luistert. Ja, bij mij te gast uh, Hans Scheffer van uh, HelloPrint. Uh, Hans, van harte welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ik, ik noem het maar even tot kunst verheffen. En zo meteen zullen we dat duidelijk maken, maar ik heb me aardig ingelezen in de, in de, in de case. En ik moet zeggen, ja, het is wel echt practice what you preach, wat jullie doen. Hè? Het, is, het gaat wat verder dan we schenken, zeg maar, lekkere koffie en we richten de tent hip in. Hè? Uh, ja, dat is, niet, dat is voor mij in ieder geval geen cultuur. We uh, nee. pro proberen een, een bedrijf te bouwen waarbij de mensen centraal staan, dat doen we al heel lang. En, uh, ja, voor dan ons zijn is dat... dat niet bijzonder, nee. uh, maar ik merk dat het af en toe... Het is dat... nu een thema, zeg ja, maar. Ja, het, het wordt steeds meer een thema en daar moet ik af en toe wel om lachen, omdat we dat al heel lang doen. en ja. De mens lijkt zich iets meer bewust te worden van hoe belangrijk het is dat, dat de mens ook echt centraal staat. Ja, ja, we gaan in dit gesprek echt heel concreet in op hoe jij dat hebt vormgegeven. Maar laten we bij het begin beginnen. Wanneer was, zeg maar... Jij hebt het opgericht, hè Hello Print? Ja, mede of klopt. alleen of mede? Met uh, mijn drie companen uh, in 2013 begonnen met een uh, klein online print ja. Wat inmiddels uitgegroeid uh, tot een marktplaats voor gepersonaliseerde printproducten. Uh, actief in Europa, 13 landen. Uh, we zijn met zo'n uh, 250 mensen uh, uit 38 verschillende landen inmiddels. Uh, dus een uh, mooi bond, gezelschap, ja, wat ja. probeert mooie dingen te doen. Hey, en Kun je je nog herinneren wanneer je de eerste uh, zeg maar medewerker zeg maar, aannam? Uh, uh -huh. Ja, dat, Naast je vier companen? Uh, ja, dat, dat was vrij snel. Dat ging aan de keukentafel. Want dat waren natuurlijk vrienden van vrienden van vrienden. En dan ga je beginnen en dan ga je wat mensen erbij uh, trekken die je goed kent uit je netwerk. Ja. Uh, en dan bouw je een bedrijf met, uh, ja, met echte mensen en ja. met echte omzet. Even even zo. En computers en bureaus en kantoren. Ja. En inmiddels ook, hoeveel kantoren heb je inmiddels? We hebben twee grote kantoren, eigenlijk twee uh, hoofdkantoren, ja. zeggen we inmiddels. We, we zijn echt een Rotterdams bedrijf, daar, daar is het hoofdkantoor. Inmiddels is ons kantoor in Valencia, in Spanje, is groter dan het Nederlandse kantoor. Wat daar de reden voor, Valencia? Uh, vijf graden warmer dan Barcelona. <laughs> nee, we zijn er ooit terechtgekomen. Een van mijn beste vrienden, Robin, die uh, ging emigreren uh, uh, met zijn vrouw, met Eva. Die, die kwamen terecht in Valencia en die wist nog niet wat, wat te doen. Ja. Toen zijn we ooit de Spaanse markt vanuit Valencia op gaan zetten. En toen leerden we eigenlijk dat, dat het klimaat om daar te ondernemen, maar met name ook om, om te wonen en te leven. Uh, erg aantrekkelijk is voor talent. Ja. Um, echt een talentmagneet. Ja, ja. En dat begon met een klein uh, met een klein team in een klein kantoortje. Um, en uh, ja, inmiddels is dat 160 man uh, groot daar. Um, en trekken we mensen eigenlijk vanuit uh, alle delen van de wereld naar Valencia, om daar een mooie tijd te hebben. En, uh, bij een snel groeiend bedrijf te werken. Even over de business, voordat mensen zeg maar, nog in hun hoofd hebben van hè, maar wat doen ze nou precies, ja. voordat we zeg maar, over de mensen gaan praten. Be, want je, je zei het net heel snel, kun je ze in je uitleggen wat precies jullie business is? Ja, wij bedrukken en, uh, en, en leveren gedrukte producten, in de breedste zin van het woord. Maar dat gaan. doe je niet met eigen drukkerij, nee, hè? We, doen dat, we zijn platform, echt technologiebedrijf. Ja. Uh, dus wij hebben connecties met zo'n 300 Europese of eigenlijk wereldwijde producenten. Die koppelen we met, uh, met vervoerders. En slimme techniek bepaalt waar iets gemaakt wordt en wie het verzendt. Um, en dat doen we in, uh, ja, in 13 landen. Um, zonder dat we zelf die productiefaciliteiten uh, beheren. Uh, wanneer kwam uh, het, he, het verhaal van cultuur en we, moeten een, of we, moeten, we gaan een uniek verhaal creëren, hè, wat een van de succesfactoren zal blijken van uiteindelijk het bedrijf. Wanneer is dat ontstaan? Vanaf het begin af aan al of later? Ja, dat is eigenlijk nooit ontstaan. We hebben nooit gedacht van we gaan een uniek verhaal uh, op het gebied van cultuur uh, uh, creëren. Um. Ik ben inmiddels 22 jaar ondernemer, ik ben net 40 geworden, dus ik ben inmiddels, uh, <laughs> <word> inmiddels oud. Ik <laughs> heb altijd one. geloofd in, uh, in uh, dat je met ondernemende mensen die je veel vrijheid geeft, uh, veel kan bereiken. En dat is eigenlijk het hele simpele basisprincipe van de cultuur die we hebben. Dus wij hebben vanaf moment 1 eigenlijk gedacht: ja, waarom moeten we heel veel afspraken maken met elkaar? Als je met professionele mensen werkt uh, en je doet dat in vertrouwen en je communiceert goed, kan je heel ver komen. Um, en. Ik weet nog goed dat ik in het jaar dat ik stopte met mijn vorige bedrijf dat verkocht had en, en HelloPrint starten was in 2012... ...moest ik een arbeidsovereenkomst gaan maken voor een van de eerste werknemers. Toen dacht ik, dat is eigenlijk heel gek wat hier allemaal in staat. Als je dit goed leest, dan yeah. gaat daar zo weinig vertrouwen van uit. Dus je hebt een mooi uh, proces met elkaar doorlopen uh, uh, in het recruitmentproces. Je bent elkaar tegengekomen, je bent enthousiast over wat je gaat doen... Uh, dan geef je elkaar een hand en dan komt er in één keer komt er een soort van rechten en plichten handboek uh, op tafel met, uh, met, uh, met 200 <laughs> dingen ja, die je allemaal niet mag. En die eigenlijk ook allemaal al bij de wet geregeld zijn. Hmm. Dus toen dacht ik, ja, waarom kleden we dat niet helemaal uit en proberen we op één A4'tje eigenlijk vast uh, te stellen wat we moeten vaststellen. Dat is je naam, dat is je salaris en dat is een handtekening uiteindelijk om het helemaal maar plat te slaan ja yeah. nou, dat hebben we geprobeerd en ik weet nog goed dat ik bij dvdw advocaat in rotterdam kwam al jarenlang mijn advocatenkantoor en ik zei rob ik heb een arbeidsovereenkomst nodig die geen arbeidsovereenkomst is ik noem hem vanaf nu samenwerkingsovereenkomst en ik wil alles eruit slopen wat jij erin wil hebben nou, dat was nog eigenlijk niet zo makkelijk <laughs> um, en uiteindelijk hebben we dat hebben we dat vormgegeven dat re resulteerde tot ja tot een, tot een simpele overeenkomst die uitgaat van veel positiviteit um, ja, en daar hebben we gewoon alles wat, wat je er niet uh, noodzakelijkerwijs in moet zetten, uitgesloopt. Mm. En dat gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Dus ze staan niet in uh, uh, het aantal uren wat je moet maken, waar je moet werken, het aantal vakantiedagen, et cetera. Dat hebben jullie ook niet betaald, nee, dat bepaald? dat doen we niet, houden we ook niet bij. Want ik krijg ook die, vaak die vraag van, ja, maar nemen mensen dan meer of minder vakantie op? Of uh, werken mensen langer of korter? Ja, dat is Je het hele principe. Idee. We hebben geen idee. We, we, we meten medewerkertevredenheid. Dat is een van de belangrijkste uh, KPIs van het bedrijf. Die ja. meten we maandelijks. We hebben veel gesprekken, we hebben veel performance reviews, dat noemen we culture ups. Dus we hebben heel veel mechanismes om gewoon met elkaar in gesprek te blijven en te kijken of het goed gaat. En eigenlijk is dat voor mij een, uh, een normale manier van met elkaar omgaan. Net zoals dat je een relatie hebt of je hebt een vriendschap. Of je gaat uit van goed vertrouwen en je legt niet alles helemaal tot in detail vast. Kan dit met elke organisatie en elk type mens? Nou, Ik weet niet of het bij elke organisatie kan. En je moet het ook willen. en Je moet er met name in geloven. Uh, want er is altijd een reden om dat niet te doen. Er is altijd een reden om vast te leggen met elkaar wat er gebeurt in geval dat ja. iets fout gaat. Ja, van wat als, dat is ja, wat jij ja. continu hoort. Um, en, en mensen zeggen dan ook vaak, als het een keer fout gaat, zie je wel, dus ga ik het niet meer doen. Nou, ik, ik ben wars van regeltjes en, en afspraken die onnodig zijn. Dat heb ik mijn hele leven al gehad, dat had ik als kind al en dat heb ik nog steeds. <laughs> dus ik probeer die dingen gewoon ja, te voorkomen en, en door dialoog uh, dingen op te lossen. En dat, dat werkt eigenlijk ja, buitengewoon goed. Ja. De, de, de opmerking die ik vaak krijg, ah ja, maar dat vinden jonge mensen vinden dat fijn. Ja, ja. Nou, het is vaak tegenovergesteld, want jonge mensen die zijn nog zoekende naar wat normaal is. Dus die komen met zo'n overeenkomst en dan komen ze thuis en dan zegt uh, papa... Ja, maar dat kan niet, want er staat niks in over je pensioen en wat gebeurt er, et cetera. Maar dat is allemaal bij de wet geregeld. Uh, uh, en, en juist mensen die wat verder zijn in hun carrière, ja, ja. die snappen gelijk waarom ja. dit fijn is. Ja. En die zeggen, ah, maar waarom, is dit, waarom heb ik dit twintig jaar geleden niet gehad? Of je hebt een, een, een vrije omgang met elkaar en je stuurt op output... Of niet. En er zit niet zo heel veel tussenin voor mij. En dat is, dat is het principe wat jullie doen. Jullie sturen op output, op ja, sturen, taken die je hebt. Nee, nou, we sturen op, op, op verwachtingen van beide kanten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat je. Stuur op output klinkt alsof je het helemaal op target gedreven bent. Ja. En dat is helemaal niet het geval bij ons. We hebben onze, onze doelstellingen en we hebben onze targets. Maar het is niet zo dat dat een heilige graal is dan, en dat daar maar langs die maat gemeten wordt. Het gaat erom van zijn de verwachtingen van, van jou als, als werknemer en van, van mij of ons als werkgever, zijn die in balans? Dat kan ook namelijk wel eens te veel zijn of te weinig. Ja. Het kan ook wel eens dat iemand een stap heeft gemaakt in zijn carrière die eigenlijk... Te, te, te, te, ...te veel is, waardoor er veel te veel druk op iemand komt. Mm. En het is in Nederland dus zeer ongebruikelijk om daar dan iets in aan te passen. Mm. Of om het gesprek te hebben met elkaar. Mm. Hey, moet jij niet wat terug mm. in, in belasting, maar dus misschien ook wel in, in salaris. Mm. En dat is een soort van uh, no-go area, uh, want daar mag je niet aankomen. Terwijl dat in het belang is van beide, dat je met elkaar iets afspreekt wat in balans is. En wat, wat geen demotie betekent, maar allemaal wat niet. gewoon nee. een ontwikkeling is en in jouw carrière. En vaak een tijdelijke ontwikkeling. Ja. Mensen ontwikkelen en hun leven ontwikkelt. Dus niet elke fase is passend bij de bedrijfsfase waarin je zit. En je kan het ook niet allemaal tegelijk hebben. Je kan niet meerdere dingen in je leven hebben. Een verhuizing, een nieuwe relatie, een kind en een ambitieuze baan. Dat moet je vaak moet je dat gewoon balanceren. Een baan is dus ook onderdeel van een veel breder context. Voor mij wel, ja. Ja. ja. En ik denk dat je het niet los kan zien van elkaar. Um. Ik, toch een paar mits maar maar dat is meer om zeg maar, te ontdekken hoe dat dan ja. werkt. Want, want ik kan me voorstellen dat er een waanzinnig corrigerend vermogen ook, zeg maar, om, om de, ja, het is een soort, ja, familie van een heel klef woord, maar het is een soort, want is er dan wel eens iemand die zegt, nou, uh, geen vakantiedagen, oké, okay, dan ga ik lekker drie, we drie maanden ga ik de hort op. Of zo. Of, maar ja, met ja. dat ik het vraag, denk ik al, van, ja, dan is het een eikel die dat doet, die ja, snapt de, het dan niet. In de praktijk werkt het natuurlijk niet zo. Nee. Uh, niemand gaat, uh, nou dat, dat, dit zou ik voor, uh, voor corona gezegd hebben, ja. niemand gaat ja. natuurlijk drie maanden op een strand in Bali werken. Ja. Uh, en dat is natuurlijk, het is wonderlijk wat er op dit moment gebeurt denk ik om ons heen. Want ja. op dit moment slaat denk ik de, de vrijheid die mensen perciperen en met name uh, uh, wensen of, of eisen, mm -hmm. sla, slaat in mijn uh, optiek een beetje door. Um, Veel vrijheid, weinig verantwoordelijkheid, is dat wat ja, je wilt? Ja, ik denk dat, ik, dat, je, dat je dat best zo samen mag vatten. Mm -hmm. Ik denk dat er in, inmiddels een soort van ver, uh, uh, idee van verworven recht is ontstaan dat je mag, maar mag werken op de manier die jij wil. En maar in mijn optiek moet dat altijd een, een, een kwestie van dialoog zijn en het managen van wederzijdse verwachtingen. En als je dat doet, dan kan je een manier van werken met elkaar afspreken die werkt. Uh, maar als je dat niet doet, dan wordt het een, een, een zeer eenzijdig verhaal. Ja. Of dat nou van de kant van de werknemer is of van de kant van de werkgever. Is er nog sprake van hiërarchie bij jullie? Zeker, zeker. Ik denk dat, dat geen enkel bedrijf uh, uh, uh, helemaal los van hiërarchie kan werken. En wij, wij zeggen dat er heel weinig uh, hiërarchie is en, en alle deuren open zijn. Maar de praktijk is dat er gewoon wel een stuk hiërarchie is. Hm. Uh, en dat is denk ik ook gezond. Mensen, mensen wensen dat ook. Hoe bouw je... Of hoe werk je? Le leg eens uit hoe dit werkt. Je noemde net al een paar termen van huppelupup, up of zoiets, had je het over. We we schets eens even wat, wat, wat elementen uit zijn organisatie die jullie kenmerken, hoe jullie dingen doen, anders doen. Um, stap één daarin is dus, dus uitgaan van, van vrijheid en verantwoordelijkheid en, en niet zozeer vastleggen wat iedereen moet, maar met mm -hmm. name wat je van elkaar verwacht. Dat is ja. En met elkaar de dialoog openhouden hoe het gaat. Dat klinkt heel structureer je dat? Ja, we hebben daar een proces voor. Dat, hebben we, dat heet uh, Culture Up. Dat hebben we zo genoemd. We moesten een, uh, een, een ding vinden om met elkaar in gesprek te gaan op een meer gestructureerde wijze. Toen we wat groter werden, Ik Dacht, nou, dat noemen we Culture Up. En dan leggen we eigenlijk langs een, langs een, een meetlat. Uh, het is eigenlijk meer een, een 360 graden feedbackgesprek. Ja waarin je gewoon beide uitspreekt uh, hoe het gaat en dat doen we langs een culturele ladder. Dus dat doen we langs onze kernwaarden, dat doen we rondom hoe jij omgaat met vrijheid en verantwoordelijkheid, uh, hoe jij context percipeert uh, uh, die, die we meegeven en hoe je jezelf ontwikkelt, design yourself. En langs die meetlat bepalen we eigenlijk gezamenlijk wat jouw volgende stap is. Um, is een heel simpel mechanisme. En is dat dan een, heb je nog uh, iets klassieks als een HR afdeling, of, of, of, of want wie doet dat dan? Ja, we hebben, we hebben een. dat heet bij ons een Talent and Culture Team, uh, een mooie fancy naam voor een, voor een uh, HR afdeling. Maar, ja, maar nou, dus, het, het zegt ook wel wat anders. Ja, dan kan ik natuurlijk zeggen: ja, maar mensen zijn geen resources en dergelijke. Want ja. ik vind die term die is, dat is een vervelende term. Maar dat zeggen heel veel bedrijven, dus prima. Bij ons heet de talent culture. En ja. die structureren dat. Dus we hebben een uh, zeer ervaren uh, um, Chief People Officer, uh, Lenneke Persons. Heel ervaren op dit vlak. We hebben een supergoed team uh, van, van mensen die, uh, die intern uh, onze mensen begeleiden. We hebben mensen uit heel veel verschillende achtergronden, nationaliteiten. Mensen die nieuw zijn in Nederland, nieuw zijn in Spanje. Um, ja, en, en dat team helpt ze op weg. Hoe ga je om met, uh, je zei net al hè, dat het vaak één kant op gaat de laatste tijd, maar hoe gaan jullie om met het thema hybride werken of werken waar je wil? Of, uh, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Nou, We hebben het dus niet georganiseerd en dat is een beetje het ding, ja, want ja. we doen dit dus al heel lang. Ja. Uh, dus, dus mensen zijn bij ons uh, vrij om in te vullen uh, uh, op de manier zoals dat ze denken dat de hoogste output ontstaat. En dat is wel een belangrijke uh, komma die ik daarbij uh, bij zet. De manier van werken die moet wel passen bij de fase waarin je bent uh, als, als, als werknemer, maar ook, ook het team waarin je zit uh, en de output die je wil leveren. En het, het, het willen werken waar je wil werken is niet zozeer, in ieder geval bij ons, een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wij zijn geen remote-first bedrijf. Wij geloven in, in bij elkaar zijn, mooie dingen met elkaar doen, elkaar inspireren, elkaar zien, elkaar ontmoeten. Mm -hmm. Dus wij hebben de mensen die daarbij passen, de mensen die bij ons zitten, die kiezen daar bewust voor. Als iemand bij ons komt en die wil primair remote werken en die, we die woont naast kantoor, ja, dan is het geen goede culturele fit voor ons. Mm. 6 ja. Maar er zijn zat plekken op de wereld waar, uh, waar die persoon wel kan werken. Hoe uitspreid doe je zeg maar, de onboarding? zoals het, zeg maar, ja. Ik weet niet hoe jullie dat noemen. Maar hoe doen jullie ja, dat? Ja, ons recruitmentproces. Ja, precies. Hoe ziet dat eruit? Hoe lang, want dat is wel een zorgvuldig proces. Nou, dan. Het is kort, maar het is wel intensief. Yeah. Uh, dus het begint bij een, uh, bij een, bij een verkennend gesprek, kan, kan zijn met, uh, met een, uh, een uh, directe uh, leidinggevende of, uh, of iemand van talent in culture. Uh, dan is er een, uh, een, een culture talk om te kijken of iemand goed past bij, uh, bij, bij de cultuur die we met elkaar hebben. En dan hebben we vaak een, we noemen dat een one day, uh, één dag op kantoor bij ons waarin je eigenlijk heel veel verschillende mensen spreekt, samen luncht, uh, zodat je het gevoel kan, uh, uh, kan krijgen hoe het bij ons gaat. En dan, hoe test je uh, of culturen fik, uh, fitten? Ja, daar hebben we een recruitment mantra voor, zoals dat dan zo worden We leggen het langs een lijstje eigenlijk. En maar is dat dan dat is hoe, je ding, hoe je over dingen nadenkt of hoe je in het leven... Is dat ja, dat dan ja, ja, is een combinatie van... Het uh, is heel weinig skills. Ja, ja. Uh, het is heel erg uh, ja, ja. competentie gedreven en met name mentaliteit gedreven. En, en diploma's en zo, die zijn niet zo boeiend. Nee, niet, niet per se. Nee. Hm. nee, werk je ook echt anders samen in zo'n cultuur? In de zin van, nou, noem eens een paar dingetjes. Uh, wat ik veel <coughs> hoor van uh, normale bedrijven, oh, de ene meeting naar de andere. Ja. Uh, hoe gaan jullie om met meetings? Nou, daar hebben we ook veel te veel meetings. Oh en, ja, uh, ja, absoluut. En dan probeer ik elke keer probeer ik daar weer een. Uh, <coughs> <laughs> een aanpassing in te doen, laat ik het zo ja. zeggen. Maar dat werkt toch nog niet helemaal goed. En, uh, okay. Maar dat heeft meer te maken met de, met de manier waarop wij georganiseerd zijn. We, moet, we zijn nog veel te veel, werken we in silo's in mijn, mijn optiek. Afdelingen ofzo. In, of in of afdelingen, of? Ja, ja, ja. waardoor er dus heel veel overleg nodig is. En dat, dat gaat binnenkort gaat dat weer eens een keer helemaal op de schop. Want, uh, maar net zoals in elk bedrijf hebben wij veel te veel meetings. Dus okay. wij werken niet anders dan een, dan een ander bedrijf. We maar hebben, waar, waar, waar, waarin is het wel anders? Of is het niet eens anders? Ik denk dat het niet heel anders is. We hebben hele hoge medewerkertevredenheid. Dus ik denk ja. dat mensen blij zijn met de manier waarop we werken. Ik ben in ieder geval heel erg blij met het team wat we hebben. Het is super gemotiveerd. Het is super geëngageerd. En het maakt mooie stappen. Ik denk dat ik mensen in het bedrijf zie die, uh, die zich echt... Uh, ...extraordinair ontwikkelen mm. en, en, en, en een betere versie van zichzelf worden. En maar dat moeten ze ook willen, ontzokken. anders komen ze er niet in. Nee, maar zeker. Tuurlijk, ja. ja. Het komt wel met hard werken. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik ben misschien dan uh, toch een beetje oud aan het worden. Maar ik geloof wel dat, dat je alleen maar verder komt als je er ook de energie in stopt... Uh, ...die je erin moet stoppen om verder te komen. het gaat gewoon niet vanzelf. Ja. Hoe belangrijk is transparantie? In de zin van de. Ik heb het verleden, van, van organisaties gehoord die dan heel transparant zijn over salaris uh, ja, en dat soort dingen. Ja. Hoe werkt dat bij jullie? Nou ja, iedereen mag het weten. Laat het zo yeah. we, hebben niet, uh, we hebben niet open op, uh, op ons interne uh, communicatie. communicatiewebsite uh, ja. staan. Nee, dat, dat niet. Maar er, is geen, er zijn geen geheimen uh, rondom, uh, rondom salariering en dergelijke. We hebben geen, hmm. geen vast omlijnd salarishuis. Ik geloof heel erg dat er. Natuurlijk, voor sommige rollen kan je dingen vergelijken, maar iedereen is anders. Dus bij ons maken we afspraken op individueel niveau. En die kunnen mm. soms op, op detail verschillen van uh, mm. per rol. Of op, op dezelfde rol kunnen die verschillen tussen, tussen twee personen. Leiderschap, uh, is hier natuurlijk cruciaal in, volgens mij. Uh, hoe, wat zijn competenties uh, waar jij blij om bent dat die, die je ze hebt, zeg maar? Of, of, of, hoe schets je zelf is? Waar, waarom ben jij een goede leider in, dit, in deze dynamiek? Nou ja, dat moet je vragen met team, denk ik. Maar ja. uh, als ik mezelf, waar ik blij mee ben, is dat ik in, in ieder geval de, uh, de mogelijkheid heb om, om te kunnen communiceren. Ik denk dat ik kan overbrengen wat ik, uh, waar ik in geloof met name. Mm -hmm. En uh, ik probeer dat op een zo, zo eerlijk mogelijke manier te doen. En dat betekent niet altijd uh, de, de, de meest mooie boodschap geven, mm. maar wel de meest eerlijke boodschap. Mm. Met een verhaal van hoop daarbij. Want ik geloof dat ja, als je bedrijven bouwt, dan moet je ook geloven in waar je naartoe gaat en geloof in de kracht van je bedrijf en dat zijn met name de mensen en dat hebben we ook altijd bewezen ook in covid waar we echt een enorme klap hebben gehad zeker aan het begin ja, we hebben het team bij elkaar gehouden iedereen uh, uh, in in het bedrijf behouden maar we zijn met name blijven communiceren met elkaar en dat klinkt heel simpel maar gewoon door continu eigenlijk mensen mee te nemen in het verhaal en de context te schetsen waar je heen wil mm. ik denk dat dat het belangrijkste is in een in een in een in een leider mm. Uh, nog één vraag. Want ik, ik heb jullie boek uh, zeg maar doorgebladerd. Een compleet cultureboek. Een nieuwe online... versie komt eraan. Oh, het is nieuw, uh, vindt, Nou ja, uh, dit, dat uh, komt uh, niet eens. Hij, hij zag er uh, nog uh, helemaal nieuw uit. Ja, hij is dan niet uh, zo. Hij is, hij is best dik. Staat 250 heel, pagina. Precies. Voor elke medewerker één. <laughs> voor, ja, voor, voor iedereen ter download, <laughs> ja. uh, als ze gaan googlen op je naam. Uh, daar stonden ook inspiratiebronnen in, hè? Ja. Uh, boeken, mensen, uh, los van Bassin en Adriaan, waar ik natuurlijk nee, echt... Dat kan ook... je nooit los zien, hè? Nee, <laughs> die hoort er gewoon standaard ja. in. Ja. Uh, maar wat zijn, uh, als jij, zeg maar tot slot, hè, voor de mensen die zitten te kijken, wat zijn inspiratiebronnen die voor jou belangrijk zijn geweest? Of zijn? Ik denk iedereen die, uh, die, die op, een, op een eigen wijze een, een iets bouwt. En dat hoeft geen bedrijf te zijn, maar dat kan van alles zijn. Mm. Of iedereen die op zijn eigen wijze zijn filosofie overbrengt, uh, en dat doet met heel zijn hart. Ik denk ja. dat ik dat het mooiste vind en dat kan heel breed zijn. Hm. Dus dat, dat gaat niet zozeer om namen, maar dat gaat heel erg om, om passie en om, om, om ja, de intrinsieke motivatie om iets te willen veranderen. Ik vind het altijd mooi als mensen dat aan het doen zijn. Nou, dat kan zijn op het gebied van sustainability, of het kan zijn op het gebied van politiek of op het gebied van religie. Of, dat ja. maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Maar als je iets vanuit intrinsieke motivatie probeert te veranderen, ja, dan heb ik daar altijd respect voor. En dat, dat vind ik waanzinnig inspirerend om... Om daarnaar te kijken, en naar te luisteren en uh, dat te beleven. Benieuwd wat jij uh, in, uh, in de toekomst allemaal nog, uh, nog gaat doen. Ik uh, ga je in de gaten houden. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Leuk. En uh, dank je wel voor het kijken of als je geluisterd hebt. Dank je wel voor het luisteren namens uh, LoketNL. En LoketNL, dank je wel dat jij deze serie mogelijk maakt. Want daardoor kan ik dit soort toffe gesprekken maken op 7D TV. Waardeer je dit nou? Volg ons op je podcastkanaal of op YouTube, waar je maar wil. Voor nu, dank je wel. Hoi.